We gaan het hebben over een organisatieontwikkelingsmodel. En als we het hebben over organisatieontwikkeling, dan moeten we dus nadenken over wat is een organisatie. Een organisatie is een verzameling mensen die samenwerken in één doel. Dus als we het hebben over organisatieontwikkeling, hebben we het eigenlijk over het ontwikkelen van medewerkers. Het ontwikkelen van mensen, het ontwikkelen van leiderschap. Een mens zit in de gedragswetenschappen als volgt in elkaar. Het enige wat wij kunnen zien van een mens, is het gedrag. En het gedrag dat is afhankelijk van de omgeving waarin die medewerker of dat mens zit. Op de sportschool vertoon je ander gedrag dan achter je bureau. En we vertonen het gedrag omdat we het kunnen. Als we kunnen typen en we hebben tien vingers en we kunnen blind typen, dan gaat dat heel snel. Kunnen we dat niet, dan kun je vingertje voor vingertje. Het vermogen wordt soms geblokkeerd door iets waarvan we zelf denken dat we het niet kunnen. En dat is een blokkerende overtuiging en soms wordt het juist getriggerd omdat we denken dat we het wel kunnen. Dat is een krachtgevende overtuiging. Al die sets van overtuigingen die maken wie wij zijn als mens, als individu. En als individu is de belangrijke vraag, wat is dan in godsnaam de zin van mijn leven? Dat vinden we allemaal heel lastig en wie we zijn vinden we ook altijd heel lastig. Maar wat we wel kunnen vertellen is wat wij heel belangrijk vinden in ons leven. Dat noemen we onze waarden. En die, en die omgeving waarin wij zitten, die bepaalt de norm. Op je werk vertoon je bepaald gedrag omdat dat van jou verwacht wordt. Of als je denkt dat dat van je verwacht wordt. Nou, als je afwijkend gedrag vertoont, word je daarop aangesproken. Tenminste, dat is de bedoeling. Dus op je werk kun je positieve, maar ook negatieve ervaringen opdoen. En die ervaringen creëren weer een overtuiging. Als ik dit doe, dan is mijn leidinggevende tevreden. Doe ik dat, dan is mijn leidinggevende niet tevreden. Als we weten hoe een individu werkt dan weten we eigenlijk ook hoe een organisatie werkt. Want er is een 100% parallel te trekken tussen een individu en een organisatie. Gebruik alleen andere woorden. De zin van het leven, dat wordt opeens de visie, de missie en de strategie. De identiteit, dat wordt opeens de bedrijfsidentiteit, meestal de naam. De set van gezamenlijke overtuigingen, dat wordt de cultuur. Het vermogen van het individu, ja ook een bedrijf heeft vermogen, vreemd vermogen, eigen vermogen, bezittingen, maar vooral menselijk kapitaal. Want die mensen in die organisatie, die zorgen er uiteindelijk voor dat het product en de dienst wordt gemaakt voor de markt. En een bedrijf heeft ook kernwaarden, dingen die zij heel belangrijk vinden, waarvan zij zeggen, als wij dit doen... Nou, dan sluiten wij optimaal aan bij de belevingswereld van de markt. Dan sluiten we optimaal aan bij de norm. En dan creëren we alleen maar positieve ervaringen in de markt. Ja, en dat positieve en die negatieve ervaringen, die er vanzelf ook zijn, creëren een gedeelte van de cultuur. Dus als we het hebben over organisatieontwikkeling, hebben we het niks anders dan over ontwikkeling van medewerkers in deze organisatie. En als leidinggevende hebben we op het begrip wat zijn de kernwaarden van onze organisatie... Ja, dat is de belangrijkste begrip voor de medewerker. Want die kernwaarde van die organisatie, dat is de norm voor het individu in deze omgeving. Dat is 100% onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar natuurlijk zit er altijd één belangrijke factor in de wereld. En dat is de factor tijd. En die factor tijd die zorgt ervoor dat er ontwikkelingen zijn in de markt. En wat je nu ziet is dat er meteen spanning gaat ontstaan tussen wat de markt verwacht van het bedrijf... En datgene wat zij in het verleden als kernwaarden hebben geformuleerd. Je ziet meteen dat er op ieder niveau in de organisatie spanning ontstaat. Er moeten wellicht nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Er moet misschien geïnvesteerd worden in nieuwe machines. Waarschijnlijk in de opleiding van mensen. Er is een overtuiging van willen wij dat? En je moet nadenken of het bij je past als bedrijf. Willen wij die ontwikkeling volgen? Je moet eens dus gaan nadenken over je visie en je missie en je strategie. En als je dat doet. Dan zou dat ook kunnen betekenen dat je afscheid kunt nemen van een aantal dingen. Afscheid kunt nemen van oude dogma's. Afscheid kunt nemen van dingen die je in het verleden al gedaan hebt. Van machines die afgeschreven zijn. Maar wellicht ook van medewerkers die niet mee willen. Afscheid nemen van producten en diensten die je in het verleden in de markt zette En die nu niet meer nodig zijn omdat ze toch niet meer verkocht worden. Als jij die ontwikkeling als bedrijf wil doen. Wil meemaken. Dan schuif je dus als bedrijf naar rechts. En wat zie je dan? Je ziet meteen... De spanning aan de rechterkant tussen de waarden en de normen, de kernwaarden van de organisatie en de normen, zie je opgeheven worden en je ziet aan de linkerkant spanning ontstaan tussen de norm van het individu in deze omgeving en zijn individuele waarden. En dat kwam omdat die waarden van die organisatie onlosmakelijk verbonden zijn met die norm van het individu in die omgeving. Dan krijg je dat de medewerker de keuze heeft of de uitdaging heeft, wil ik mee met deze ontwikkeling? Wil ik mee bij dit bedrijf? Er worden allerlei dingen van mij verwacht die ik niet doe. Ik krijg opeens positieve of wel doe positieve of negatieve ervaringen. Ik moet misschien getraind worden omdat, ja, de machine kan ik bedienen. Ik heb de overtuiging dat ik dat wel wil of niet wil. Hè? Dus misschien loop ik er wel tegenaan dat, ik het niet, dat het niet bij me past. Dat het niet meer mijn bedrijf is. En het past niet meer bij de zin van mijn leven. Het bedrijf is bijvoorbeeld te commercieel geworden of te log. Als medewerker mag je dus ook afscheid nemen van een aantal dingen die je in het verleden wel hebt gedaan, maar die in de toekomst niet meer van je verwacht worden. Dus ook aan de linkerkant van het model ontstaat spanning bij het individu. Stel, die medewerker die wil dat wel. Dan gaat die medewerker dus die ontwikkeling volgen van zijn bedrijf. En daar hebben we invloed op als organisatie. Die medewerker, de eerste stap die hij moet gaan zetten is, wil ik mee? Wil ik het? Past het bij me? Past het nog steeds bij de zin van mijn leven? En als hij dat wil, dan zie je dat de spanning opgeheven wordt. Het past bij zijn leven, dus in theorie is er geen spanning meer tussen wat de medewerker wil en wat het bedrijf wil. De stap daarna is, laten we maar eens gaan trainen. Laten we maar de dingen gaan doen, het vermogen ontwikkelen, om daadwerkelijk die machines te kunnen gaan bedienen. Daadwerkelijk. Die producten en diensten te kunnen aanbieden. En dan, als die medewerker het wil en kan, dan doet hij het ook. En pas dan, op dat moment, is hij weer een volledige, 100% gewaardeerde collega binnen de organisatie. Binnen dit is er natuurlijk altijd en overal spanning. En dat maakt organisatieontwikkeling zo leuk.